Youngblood Liquid Mineral Foundation is een anti-aging foundation die ook vochtigstellend werkt op de huid. Het geeft een medium dekking en je kunt het beste met een foundation kwastje aanbrengen voor een mooi resultaat. Ik ga je laten zien hoe dat moet.